Ik ben Marije Winsberger, ik woon op Texel en ik doe mee met uh, Big Day, met team spotvogels. Ja, het is heerlijk om op Tessel te wonen, al die vogels, al die natuur, het vogelen zit me in het bloed. Mijn vader was een bekende vogelaar en die heeft daar zijn beroep van gemaakt. En zijn vader was uh, een bekende vogelfotograaf, dus ik ben het eigenlijk wel een beetje aan mijn stand verplicht om te vogelen. Mijn zoon doet ook mee en daardoor uh, is het een beetje overgeslagen. En die zitten in een ander team en die gaan wel heel hoog eindigen, maar wij niet. Maar dat is ook niet erg, want het gaat om het plezier. We zijn allemaal geen doelgewinnige, geweldige vogelaars, maar het is gewoon, lijkt ons ontzettend leuk om mee te doen. Kijk, het is toch geweldig? Die vogels. Heerlijk, heerlijk